Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Toen onze jongste zoon nog op school was en Dave en ik op reis moesten, kwamen mensen bij ons thuis om op hem te passen. We moesten voor hen, die tijdens onze afwezigheid voor hem moesten zorgen, of dat hij voor het geval dat hij misschien medische zorg nodig zou hebben, een juridisch document tekenen dat zij namens ons bevoegd waren om letterlijk alle besluiten te kunnen nemen. Dat is wat Jezus deed voor zijn discipelen, maar ook voor allemaal die in hem zouden geloven. Hij zei dat als wij bidden in zijn naam, God antwoorden zal. Dit is de autoriteit die jij en ik toebedeeld gekregen hebben door zijn naam. Zijn naam is plaatsvervanger. Zijn naam vertegenwoordigt hem. Als we bidden in zijn naam, is dat hetzelfde alsof hij het is die bidt. Deze privilege lijkt haast te wonderlijk om te geloven. Maar we kunnen het geloven, omdat de Bijbel dit bevestigt. Dus gebruik de autoriteit van de naam van Jezus en wees krachtig om de vijand te overwinnen en de zegeningen van God in deze wereld te brengen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, vrijmoedig wil ik tot u bidden in de naam van Jezus